Voor betekent voor mijn vrijheid. Het is een soort van uit, uit alles van je afzetten en gewoon gaan. Ik ga vandaag skaten met twee jongens, misschien een paar trucjes leren, lol hebben. En zien wat er gaat gebeuren. Hey, okay. alles goed? Ja, weet je wel. Lekker skaten vandaag. Cool. Ja. Hebben jullie zin in? Ja, zeker. Het is de zekste trick die je ooit hebt gedaan, waarvan je dacht van ja, die kan ik nooit meer van Die fakie bigspin board, dat is misschien wel een van de steekste tricks die ik te gedaan Maar die kan ik niet, die nee. wel nog niet meer. Soms denk ik van, wow, zijn ze zijn echt goed? En dan denk ik van, ja, wat doe ik hier? Ik ben helemaal nog niet zo goed. Misschien moet ik ergens anders heen gaan of zo. Maar ja, uiteindelijk is het dan wel gewoon van, eigenlijk boeit het er niet te zo. Nee, maar het maakt eigenlijk zo goed. Je, je, zou, bent op... je kan ze ook gewoon benaderen hè, die jongens. Het gaat echt gewoon om, eerst doe je die basics, dan kan je die basics met een andere basics combineren en dan gaat alles een beetje samen. Ja. Hoe, hoe oud ben jij? Ik ben 15. Ja, met 15. Ik was ook 15 toen ik begon met skateboarden. Een maatje had een skateboard, toen dacht ik ga het één keer proberen en eigenlijk nooit meer gestopt ermee. Het was altijd eigenlijk wel leuk, want ik keek soms ook wel gewoon video's ervan. Mm. En toen uiteindelijk kreeg ik een bord, en toen dacht ik van ja, leuk, de, nu wil ik het ook gaan oefenen. Als je naar voren valt, doe het minder pijn als je naar voren valt. Als je gewoon... Ja, eigenlijk zou je moet gewoon eigenlijk naar je skateboard willen pakken in de Als je dat doet... Ja. Er zijn bijvoorbeeld mensen die super goed zijn en andere mensen die heel goed zijn. Maar het zijn, die kunnen bijvoorbeeld niet dezelfde trucs. De key is gewoon van gewoon veel skaten, veel lol hebben. Als je lol hebt, dan wordt het ook gewoon leuk om nieuwe trucs te leren. Een beetje fakey fake feedbacks ja, en fake maar je kan het denk ik beter goed doen. Ik denk het ook wel. Sport betekent voor mij dat ik gewoon lekker stoom kan afblazen, gewoon lekker skaten met vrienden en dat ik gewoon lekker bezig ben. Sport betekent voor mij plezier hebben met je vrienden en lekker in beweging zijn. Maar we een sport met jou? Laat het weten via nationalesportweek.nl